Bij de opleiding interieuradviseur niveau 4 is eigenlijk een probleem dat de opleiding heel praktisch is. En aan het eind dan uh, wordt er toch een kennistoets afgevraagd waar echt puur kennis wordt uh, gevraagd. En uh, ze moesten echt weer een soort... Oh, Janske, die er stroom viel uit. Maar ze moesten echt weer een beetje leren om te leren. En ze... Uh... Uh, om die, echt die effectieve kennis, die uh, feiten weer op orde te krijgen vanuit de hele opleiding. En er zijn gewoon dan kennis die in de hele vier jaar zo zijdelings wordt aangeboden. En dan wordt dat aan het eind van de opleiding wordt dat getoetst. En uh, de uitslag van die toetsen, we noemen het nu twee jaar, was elke keer echt heel erg laag. En ik had zoiets van, nou, ik wil daar heel graag die studenten meer uh, handvat voor geven, tools, om zich daarop voor te bereiden. Dus toen ging ik kijken naar uh, verschillende edu-tools, nou, samen met Anouk. En wat we heel graag wilden, was dat die studenten zelf inzicht kregen wat, uh, in waar ze staan en wat ze al wel wisten en wat ze nog niet wisten. En... Uh, daar uh, gingen eigenlijk alle edu-tools zowat uh, mee uh, de, uh, de afvoer in. Want uh, alleen uh, uh, Quizlet geeft de studenten zelf die uh, uh, feedback. En uh, zelf een overzicht waarin ze uh, zien hoe ver ze zijn. Dus zonder dat de docent daartussen hoeft te zitten. Dus eigenlijk die anderen zoals Socrative en Menti en uh, Kahoot... Uh, super goed, perfect uh, als je als docent inzicht wil krijgen van hé, hey, wat weten ze nu? Maar uh, Quizlet is eigenlijk de enige waarbij de studenten zelf een uh, uh, account maken en zelf uh, inzicht krijgen hoe ver ze zijn. Dus daarom heb ik voor Quizlet gekozen om daar in eerste instantie mee uh, te gaan experimenteren. En, uh, maar het loopt, ik liep ook gelijk tegen een heleboel beperkingen op. Uh, want Quizlet werkt eigenlijk met kaartjes. En uh, het heeft, uh, elk kaartje heeft een voorkant en een achterkant, een term en een definitie. Dus uh, qua talen uh, is het eigenlijk meer daarop ge, uh, gericht, deze app. Maar uh, je hebt dus die kaartjes hebben uh, allebei de kanten. En die, daar kun je verschillende spelletjes mee doen om te oefenen met die termen en die definities. En uh, ik heb dat dus op die manier ook ingevuld voor onze kennistoets. Dus ik zal het heel eventjes laten zien hoe dat eruit ziet. Nou hier zie je um, de kaartjes. Als je hier dus op klikt dan staat hier duurzaam tropische houtsoort geschikt voor vloeren. Bamboe. Dus zo zijn die um, kaartjes aangemaakt. en Hier staan dus de meest verschillende dingen van kleurcontrasten tot materialen, tot designers, uh, verschillende uh, plooien van gordijnen. Uh, allerlei soorten vragen. We kunnen het om het uittesten, kan ik gelijk wel eventjes laten zien van, hey, uh, om een spelletje tegenover elkaar te doen. Want jullie kunnen dit, hoor. deze informatie, gelijk even kijken of jullie ook klaar zijn voor de kennisstukken van interieuradviseur. Dus dan uh, hier kun je dus de verschillende spelletjes aanklikken. Zo ziet dat er ook voor een student uit. Dus je kunt kaartjes met elkaar combineren. Je kunt een test doen waarin je zelf de antwoorden uh, kunt typen. Je kunt het schrijven, je kunt het leren. Nou, hier kun je met een klas ook een spelletje doen. Dus als je hier klas, Seek, Quizlet Live, je doet het hier, Personen. Je kan je dus kiezen welke kant je het opvraagt. En dat is ook wel gelijk het probleem soms. Maar dat gaan we straks gelijk zien als we daarmee bezig zijn. Nou, hier kun je dus met je telefoon je QR-code scannen. Dit werkt dus in je klas echt heel handig. De studenten die hebben altijd een telefoon en met die QR-code... Zitten ze er zo in? Ja, noep is altijd zo snel. Ja, die zit er gelijk in, hè? Nou, en je ziet dat als je op je telefoon invoert, als je deze QR-code scant, dan kun je dus gelijk gaan oefenen. Dus je ziet gelijk de twaalf kaartjes die je nu willekeurig heeft uitgekozen. Welke er nu in de vragen voorbij komen. Ja, wat ik nog ga zeggen, wat ook heel tof is, is dat. Um, bijvoorbeeld, Marije heeft deze. Dat heet dan een studieset. Dus deze kaarten aangemaakt. Maar ik heb bijvoorbeeld ook een Quizlet-account. En dan kan ik, als ik weet. Deze heet bijvoorbeeld kennistoets. Uh, dan kan ik bij zeg maar, zo'n zoekbalk. Als ik dan intoets kennistoets, kan ik ook uh, gebruik maken van haar studieset. Dus ja. uh, bijvoorbeeld, nou ja, Agatha is een andere docent uh, in Amsterdam, Engels, die ook heel veel Quizlet gebruikt. En dan kan je dus eigenlijk gewoon haar, uh, stel dat ik een andere Engels docent ben, haar kaarten gebruiken. Dus op die manier kan je dus heel makkelijk um, ja, samenwerken ook in Quizlet ja. onder uh, collega's. Dus dat is al gewoon een goede. om erbij te. Ja. Nou, hier uh, word je dus gelijk uh, onderverdeeld tussen de pandas en de kikkers. En hier gaan dus de uh, vragen gelijk op je telefoon beginnen. En de links is gelijk alweer uh, aan het toer. Bram, je mag uh, zo doorkomen hoor. <lacht> Ik je je adviseer. <lacht> heel goed. Heel erg best, bedankt. Ja, heel goed. Heel goed. Um, maar wat het uh, leuke hieraan is, is dat de studenten die hebben aankomende maandag hebben ze dus een proefexamen... en uh, ze kunnen hier dus echt zelf mee gaan oefenen en hij gaat dus ook aangeven van... hey, heb je er nog... Uh, uh, dus ik heb zelf uh, al aardig zitten oefenen, dus ik moet er nog 76 gaan leren en uh, 140, van de 140. Dus uh, uh, nou, ik ben bijna op de helft. En uh, deze termen en definities weet ik al. Maar je ziet dan gelijk dat ik tegen dingen aanloop. Dat je uh, bij uh, de verschillende uh, termen en definities... Uh, dat, dat, uh, dat ik niet alles erin kwijt kan. Een voorbeeld te geven. Uh, er zitten bijvoorbeeld vragen in de toets over... Uh, waarom zou je plinten toepassen in een woning... En uh, dan uh, zou een antwoord zijn uh, ja, of decoratief of, uh, de, uh, ruimte tussen de, uh, of de ruimte van de parketvloer uh, opvullen, uh, de wand aankleden, bescherming van je wand. En zo zijn er natuurlijk verschillende uh, opties op mogelijk. En dat kan je dus hier niet zo goed in, uh, uh, in kwijt. Dus het programma is soms te dwingend voor uh, wat, je, wat je beeld, omdat je die twee, altijd die twee verschillende dingen hebt. Waar het wel onwijs goed voor werkt, is uh, gewoon het herkennen van een meubel. Hé, hey, dat is uh, de S-chair van Verne Ponton. En uh, je kunt dus ook een spelletje, dat zal ik ook nog eventjes laten zien, combineren. En dan uh, uh, kun je dus heel snel... Hey, Charles en Ray Ames, dat zijn van die stoel. Hé, hey, dit is Kirk. Die lampjes zijn van Tom Dixon. Edward van Vliet, die heeft die etnische prins. En facets. En dit is acrylverf. Dus zo kan je... En je ziet dat studenten mij al volop aan het inhalen zijn. Hè. Die uh, zijn aan het oefenen. Die uh, zijn al veel beter dan dat ik ben. Dus het programma is uh, aan de ene kant dus heel tof. Dat je... Uh, Hey, Elwin is er ook. Uh, aan de ene kant heel tof dat, je, uh, dat ze zelf inzicht kunnen krijgen in wat ze, uh, wat ze kunnen en dat ze er echt zelf mee aan de slag kunnen en heel speel spelletjes in kunnen doen. Ik doe nu elk uh, eind van de les, doe ik vijf minuutjes nog eventjes een spelletje ter afsluiting. En, uh, en ze zijn daar zelf mee aan het oefenen. En, uh, dus het is een hele speelse manier om zelf voor te bereiden op zo'n kennistoet, waarbij gewoon heel veel informatie verwerkt moet worden. Maar het programma is soms ook gewoon te dwingend in die twee kaartjes, waardoor je er niet alles in kwijt kunt. Um, je hoeft het niet um, uit te leggen. Ik kom er zelf achter, denk je. Ja, ja, ja, zodra je een account hebt, dan, uh, dan zeg je, hey, ik wil een set aanmaken met kaartjes. En als je het principe snapt van, hey, je hebt dus altijd een term en een definitie, dan uh, kun je dat uh, op die manier doen. En je kunt dus altijd nog uh, de term en de definitie van elkaar uh, ruilen. Dus zeg maar dat je Kirk aan de ene kant hebt en... Uh, uh, tropisch houtsoort aan de andere kant of omgedraaid. Dat kan je dus altijd uh, ruilen. En wij hebben nu uh, uh, zeg maar zonder account gespeeld. Hè? Als ik een student ben, dan kan ik en ik heb wel een account. Dan zie, dan kan ik dus mijn oude toetsen opnieuw doen. Dat is zo werkt ik zien? Ja. Ja, ja, dus in de, in de les uh, eindig ik dus elke keer eventjes met zo'n QR-code op het scherm. En dan kunnen ze zonder account ermee uh, aan de slag. En eigenlijk om ze juist aan te moedigen om zelf met een account aan de slag te gaan. Want zodra ze een account hebben, dan gaat die voor hun opslaan van... hé, hey, uh, uh, je moet wat meer uh, gaan oefenen op uh, kleurenleer of op uh, materialen of op stijlleer. Ja. En, uh, en dat is ook gelijk is ook een goede, uh, ook gelijk een nadeel eigenlijk van het programma. Uh, dat je niet echt het kan onderverdelen in categorieën. Ja, of ik had het anders in moeten steken en sets moeten maken per categorie. Ja, dus ik denk Dat dat nog beter had geweest, dat je dan een categorie... Uh, Stijlleer hebt, een categorie materialen een categorie kleuren leer. en categorie kleurenleer. Nu heb je één kennistoets en daar zit alles in. Precies. Ja, precies. En kun ja. je ook zien uh, hoeveel de studenten hebben geoefend? Dus kan je zien, nou de ene student heeft va vaker geopend. Ja, ja, ja. Okay, ja. ja ik heb uh, één meisje in mijn klas die uh, staat elke keer bovenaan de ranking. En als ik in de klas het ook oefen, dan uh, staat ze ook elke keer bovenaan. Dus die is gewoon al heel vaak aan het oefenen. Wow. Ja ja een giraf achteraan toch ja, we, ja. gisteren toen uh, zei ik het in de les toch? van uh, nou we gaan even oefenen en toen zei er iemand uh, van oh bij mij loopt hij uh, vast toen zei ik oh jij bent zeker de giraf en toen zei iemand anders van nee ik ben de giraf <lacht> <lacht> dus die uh, kwam er overigens vandaag nog op terug dat uh, dat het wel meeviel hoe beledigd ze was <lacht> Jij zegt aan de ene kant dat je dus geen categorieën kan maken... en tegelijkertijd hoor ik je zeggen dat het programma zegt... Oh, over stijlleer moet je nog meer leren. Nou ja, bijvoorbeeld, uh, uh, bijvoorbeeld die verschillende ontwerpers die er dan in staan... die blijven dan nog uh, elke keer in je spelletjes naar voren komen. Dus stel je voor je hebt elke keer... Uh, uh, herken je Charles Ray Eames niet dan komt hij elke keer weer naar, naar boven. Maar dat is toch niet erg, want daar moet je nog wat van leren. Zeker. Nee, zeker. niet alleen in binnen één, één categorie het spelletje doen. Nee, precies. En meer spelletjes moeten maken misschien. Ja, ja precies. Dus dat, uh, ik denk dat ik dat, uh, stel dat ik dit uh, volgend jaar weer uh, zou gaan aanbieden... dat ik hem dan in uh, verschillende sets... Zou gaan maken. Dus dan een stijlleerset, een kleurenleerset en een materialenleerset. Dat, je, dat ze ook wat specifieker kunnen gaan leren. Want ik kan me voorstellen dat sommigen zeggen: Nou, ja. materialenleer is helemaal in orde. En nog een vraag. Um, eigenlijk zou je dus. Uh, ik kan me voorstellen, ik, ik, ik ben al enthousiast. Ik denk dat ik het ook ga maken voor onze kennistoets. Ja. Maar uh, uh, waar ik bang voor ben, is dat ze dus denken als ze dit gaan oefenen, oh, dat zit wel snor met mij. Terwijl ze de begripsvragen, dus dat je verder verbanden moet leggen en moet toepassen in een andere context. Terwijl ze daar eigenlijk helemaal misschien niet in geschoold raken. Dat moet ik dan in de lessen doen, dat snap ik wel en dat ben ik ook aan het doen. Maar ik kan me ook voorstellen dat ze denken, oh, ik heb alle begrippen door. Hoppa, dat gaat goed komen met het examen. Ik hoef de rest in LearnBit niet meer door te nemen. Ja, ja dus dat, dat is echt op de manier van aanbieden. Dus ik ben deze periode begonnen met een instructie over de kennisstoets. En daar heb ik deze uh, ook gelanceerd en ook op die manier uitgelegd. Van hey, Dit is echt een extra tool om je te helpen om uh, met die begrippen bezig te zijn. En, uh, de vraagstelling is ook anders, hè, want hier ben je alleen maar die termen en die definities met elkaar aan het verbinden. En, uh, maar echt een extra tool om uh, te oefenen voor het examen. Gebruik gebruik ook wel Kahoot, onder andere in uh, vaktheorie lessen bijvoorbeeld. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar, ook een beetje kennis toetsen. Um, en dat is meerspelender wijze ook. Um, maar ik merk ook heel erg, weet je, er zijn een heleboel studenten die zijn onwijs dyslectisch. Dus dan gaan die vragen eigenlijk goed te snel door het scherm. Dus er zijn een heleboel studenten die focus heel erg op het snelste antwoord geven. En dan zijn ze niet altijd correct, zeg maar. En dat is hierbij dus ook eigenlijk een beetje een soort wedstrijdelement. Dus de vraag of je dan... Of ze de kennis echt zeg maar opslaan of dat het uh, ook een beetje gokken is af en toe. Ja, kan is yes. het mooi moois over zeggen als ik Mentimeter uit ga leggen. Want dan kan je de tijd namelijk uh, gewoon uh, zeggen, duurt 20 seconden ongeacht, dus niemand die snel antwoord wint. En dan, uh, dan hoeven ze echt pas na 20 seconden het antwoord te geven en ze blijven toch hoog in de ranking staan. Ja, nee, maar bij Kahoot en bij, ik begrijp bij dit ook, is het inderdaad, de snelheid is wel onderdeel van, ja. Uh... Maar bij Quizzen, dus in geval net met Marije speelde, dat is als je bijvoorbeeld live in je les speelt. En dan is dat zeker een ding, dat je dus inderdaad als snelste, maar als je bijvoorbeeld thuis met zo'n studieset gaat oefenen, dan heb je volgens mij ook gewoon, uh, nou ja, dat je je tijd kan nemen om bijvoorbeeld begrip te oefenen, zeg maar, snap ik wat ik bedoel? Ja, nee, dat is ik snap niet allemaal, maar, ik merk hem af en toe een beetje met van dat soort wedstrijdspelletjes. Sommige studenten vinden het heel leuk, maar er zijn er ook die daar allergisch voor zijn, omdat ze onder andere dus last hebben van lezen. Zeg maar. Ja, en als, yeah. het, als je het te vaak doet, dan, uh, dan raken ze er ook heel flauw van. Dan uh, maar gaat het uh, zijn effect of zijn doel uh, gaat het dan voorbij, dat merk je. Ja, ja. Maar even dit zo gaat vertellen, maar bij Kahoot heb je ook nog het stukje toch dat je uh, de vraag, zeg maar, dan. Bijvoorbeeld bij jou op je digibord ziet, digitaal bord, en dat je dan op je telefoon alleen de kleuren ziet. Dus dan heb je yeah. bijvoorbeeld op het bord zeg maar staan dan de antwoordopties, maar die zijn dan gekoppeld aan rood, blauw, groen of geel bijvoorbeeld. En op je telefoon zie je dan niet het antwoord, alleen de kleur. Dus dan moet je ook nog gaan kijken, oké, okay, het is geel en dan geel, zeg maar. Ja, ja maar dan, dan is dus stapje. Ja, mijn ervaring maakt de vragen zo, de, de zin, zeg maar, die je gebruikt zo kort mogelijk. Of in ieder geval dan, ja, uh, yeah, dan benadeel je niet degene die dat lastig lezen. Oh. Ja. ja, ja, zeker. Ja, en uh, bij, bij Quizlet vind ik dus vooral uh, het voordeel uh, dat ze daar zelf mee kunnen gaan oefenen. En dat, dat is ook wel waarop ik de tool zou gaan inzetten. Nu uh, uh, doe ik het dus ook wel eens eventjes als lesafsluiter uh, in mijn les gebruiken, omdat ze nu echt die kennistoets er bijna aankomt. Maar uh, ik zie vooral de voordelen in het programma dat ze zelf kunnen gaan oefenen. Ik uh, hoor het ook dat ze gewoon elke keer als ze op twee wc zitten even een spelletje doen. Even uh, ermee bezig zijn, weet je wel. Nou, dat is toch superleuk. Ja. Ja. Dus, uh, Kahoot nog eventjes doen. Yes. Nou, Kahoot uh, heb ik dus gebruikt voor uh, mijn stijlleerles. En dit is dus ook ter voorbereiding op de uh, kennisdoet. Ja, ik denk dat jullie misschien al wel iets meer bekend zijn met Kahoot als uh, met uh, Quizlet. Maar uh, wat voor mij nieuw was, was om in, de, in het premium-account te werken, waardoor je ook echt je les erin kunt gaan geven. Dus wel, hoe ik eerst. Uh, goed gebruikte was aan het eind van mijn les. Even een, uh, uh, een quizje om te kijken of ze alles hadden begrepen, of uh, aan het begin van de les om te kijken van hoe, uh, uh, hoe staan ze erbij. Maar uh, deze uh, nu met dit premium account kan ik ook echt gewoon de hele les geven. Dus dit is een hoorcollege van een uur. Nou, ik zal hem niet helemaal aan jullie geven. Maar uh, in dit uh, hoorcollege, uh, waar dus, die ik dus ook voor 75 man uh, nu geef, dan uh, uh, is het dus echt heel de hele tijd de bedoeling dat ze heel de tijd betrokken zijn doordat ze elke keer tussen de uh, informatiesheets ook vragen hebben. Dus ik kan wel de eerste paar sheets eventjes laten zien. En als... Uh, het lokaal uh, of het auditorium in dit geval binnenkomen, dan uh, staat dit al aan. En wat ik ook heel leuk vind, is hier staat dan gelijk een uh, filmpje uh, van uh, Marcel Wanders, een van de ontwerpers die ook in de, in de kennistoets wordt gevraagd. Zullen we hem starten? Nou, hier uh, is dan uh, kennistoetsjer. Nou. Kahoot maakt het altijd spannend, hè? even aftellen. En uh, hier vertel ik dan altijd iets over deze designer Studio Job. Met al zijn verwijzingen naar alle andere tijden. Nou, en dan uh, begin ik uh, aan de eerste vraag van, hey, hoe staan jullie daarin? Jullie, zijn jullie verdrietig, uh, super bang of uh, blij of uh, helemaal relaxed? Nou, en dan uh, krijg je gelijk al eventjes de stemming uh, van, het, uh, uh, van het publiek, hè? <laughs> ook. Oh, nee, weten jullie zo fijn, <laughs> <laughs> oh, krijg Je trouwens geen punten voor. Dat kan je er natuurlijk ook instellen. Dus je kunt per vraag ook instellen dat je geen punten ervoor wilt. Je kunt ook de tijden aanpassen. Ik doe heel even de uh, volgende, want dan ga ik eventjes laten zien hoe zo'n puzzel in elkaar zit. Kijk, want je ziet hier dus vier verschillende uh, stoelen uh, of uh, vier verschillende meubelstukken, tafel, fauteuil, stoel. En uh, uh, dan uh, uh, heb ik ze dus allemaal in het auditorium. En dan zeg ik ook van, nou, heb het er eens met elkaar over? Van, wat zijn nou de oudste zijn? Welke het nieuw? Het nieuwste en uh, deze meubels, in welke volgorde van tijd zou, je, zou die nou uh, het beste zijn in de stijlperiode? Dus wat zou uh, kloppen? Nou, en dan kunnen ze gaan puzzelen en hier uh, merk je dat dit gelijk al iets vraagt van je puzzelvaardigheden. Kijken of dit jullie uh, lukt. Het ging om de tijd, hè, geloof ik? Ja, de tijd. Dus wat is plaatsen in de juiste volgorde qua tijd? Wat is de oudste en wat is de nieuwste? Nee, ja. Ik heb nog fout ook. Ja, ja de uh, B is het oudste, dat is een rokkenkoom. En daarna C, dat is uh, de tijde van de uh, Bauhaus, de Vasily voetuin. Ja, en uh, daarna de uh, nummer D, dat is uh, de... S-chair, verder En dit is een beetje instinkt, want de nieuwste is de A, en dat is natuurlijk oh. de roodblauwe stoel. Het is geen Alleen winstel. deze. Ja, maar dit is uh, degene van Maarten Baas, en die heeft hem in uh, rook opgezet. Dus dat is echt hedendaags design. Die heeft eigenlijk een oud meubel uh, in uh, uh, een nieuw jasje gestoken door hem in, uh, in, uh, in ik... gemeen. Ja, ben je streng? Wat ben je nou hè? Om Marije! rijden. Ja, krijg je in het team dan hele discussies over. Ja, ja, en dat is dus wel heel leuk, dat we in die les... Uh, dan uh, komen deze gesprekken dus ook op gang. Van, oh ja, oh, en die is dan geïnspireerd op uh, de stijl. Dus dat is dan uh, Begin Bauhaus, dus, uh, en Maar dit is dan een nieuwe versie, dus dan is die weer na de S-chair. Dus zo... Uh, uh, Maakt dat het ook wel leuk? Leuk dat hij ook bij jullie emoties oproept. Mooi oh, fuck heb <laughs> je. Ja, heel leuk. Dus maar uh, uh, wat voor mij dus nieuw was, was dat uh, je dus ook die hele les gewoon in Kahoots uh, geeft, waardoor je eigenlijk heel de tijd bezig bent om uh, die studenten erbij te trekken. En als je echt een hoorcollege geeft aan 75 man tegelijkertijd, dan geeft dit echt best wel uh, een tool om uh, zo'n les interessant te houden en uh, ze elke keer erbij te betrekken. En uh, hier speel ik dus ook elke keer met die verschillende vraags, uh, manieren van vragen door ontwerpers bij stoelen uh, te linken die ze als open vraag moeten beantwoorden en die tijden elke keer in de juiste volgorde te zetten. En ik merkte dus al door de afbeelding zo neer te zetten dat ik het erg lastig maakte. Ik heb verderop een vraag waarin ik de uh, stoelen gewoon naast elkaar heb staan met A, B, C, D en dan uh, de kleurtjes eronder dat dat het al een stuk uh, gemakkelijker maakte. En uh, uh, op die manier door die les heen te gaan. Dus wat dat betreft vind ik het dus echt een hele prettige tool. Om uh, hiermee, uh, hiermee te werken. En hier loop je natuurlijk ook tegenaan. Inderdaad wat Janske zei. Uh, die competitie wat, uh, wat het soms lastig maakt. Uh, voor een aantal studenten. Ik heb dan zelf dat ik dan. Uh, voor zo'n vraag, zo'n puzzelvraag van, hé, hey, ik heb hier deze vier meubels, heb er eventjes met elkaar over, uh, welke volgorde van tijd zou dit nou zijn? En uh, daarna ga ik dan naar zo'n vraag, zodat ze dan weer, nadat ze het even met elkaar hebben besproken, weer eventjes terug naar hun telefoon van, hé, hey, welke volgorde ga ik nu voor? Uh, zodat ze... Ja, daar ook van elkaar wat van leren en met elkaar daarover hebben. Van hey, wat, is, uh, uh, wat zou daar het goede antwoord op kunnen zijn? En kan je de tijd uitzetten in Kahoot? Uh, je kunt het wel aanpassen. Dus uh, die puzzelvragen, daar had ik hem bijvoorbeeld echt wel op een minuut gezet. En is het dan wel zo dat de eerste die antwoord bovenaan komt te staan in de ranking? Ja. Dat kan je niet uitzetten. Nee, nee, dat heb ik in ieder geval nog niet gevonden. Nee. Maar je kan wel, wat jij natuurlijk hebt gedaan, ook, dat je bijvoorbeeld geen punten toekent, toch? Ja. Dus Op die manier wordt het ook wel neutraler, zeg maar. Dat het niet gaat om ja, wie wint, maar uh, de antwoorden bespreken. Dus dat kan je wel doen. Maar volgens mij kan je inderdaad niet het helemaal uitzetten. Nee, nee, nee. Ja, ik had nu de punten wel aanstaan op uh, de kennis, kennisvragen. En niet op, want tussendoor heb ik dan van. Uh, uh, ook nog wel eens vragen hoe ze erin staan of aan het eind of ze vragen hebben. En uh, daar uh, heb ik dan uh, geen, uh, geen punten op natuurlijk. Maar dan uh, uh, de kennisvragen had ik wel punten opgezet. En, maar eerlijk gezegd heb ik nog ineens aan het eind stilgestaan bij wie er, uh, wie er had gewonnen. Of uh, uh, het ging gewoon echt om, uh, om het leren. Allright, zullen we dan uh, als laatste de Mentimeter? Ja. Dan zullen jullie wel zien wat is, dus, eigenlijk kan je het dan heel goed vergelijken ook met Kahoot, wat dus de verschillen zijn. En, nou ja, Cor, ik, ik ben benieuwd. Oké, okay. nou hier kan je, dus wel grappig ook als jullie gewoon even zien hoe onze counter uitzien. Dit is onze Mentimeter TCMM-account. Dus uh, hier zitten alle docenten in die TCMM geven. Um, en we hebben behalve dat ieder zijn naam heeft, een map, hebben we ook van een aantal vakken mappen gemaakt. Cora, wat is dat? PCMM. Oh, technische constructies, meubel maken. Dus ik noem het altijd constructieleer. Ik um, uh, kan het even laten zien. Ik heb er dus eentje voor de een map voor de tweede. Ja, dat is een beetje hoe je het, hoe je het aanpakt. Ik heb vooral uh, heel erg veel mentimeters gemaakt om te trainen voor het examen. Eigenlijk hetzelfde als wat Marije doet. En daar ga ik, ik heb er vijf, maar ik ga er zeven van maken. Want de komende periode gaan we dit weer doen. Uh, dan neem ik bijvoorbeeld even bevestigingsmiddelen. En misschien is het handig als ik ook straks even laat zien hoe je hem ongeveer moet maken. Maar ik ga hem eerst even presenteren. Uh, even kijken, ik ga op present drukken. Nou, dan moeten jullie naar uh, deze code intypen bij menti.com. Terwijl iedereen dat doet. En dan zeg ik ook, uh, als je gevraagd wordt om je naam te geven, doe dan nou gewoon kort en krachtig even je eigen naam. En dat ik het kan herkennen. En niet weer aan Noek eten. <laughs> en ik ga hier altijd even, terwijl iedereen dat aan het doen is, ga ik hier een beetje vertellen over hoe je dit in het hout kan krijgen. Hè, door het onder stroom te zetten met natriumbicarbonaat. bicarbonaat. Zelf, dat weet lang niet iedereen, dus het is altijd wel leuk. Nou, en dan denk je als docent, hoe moet ik nu verder? Dan moet je naar links onder gaan. En met dit pijltje ga je naar het volgende scherm. En dat is nog geen vraag, maar dan vertel ik dus wel. Dat hier gaat deze quiz over, deze onderwerpen. En wat misschien ook wel leuk is om even aan jullie te vertellen. Ik heb twee lessen besteed met mijn klassen. Ik had er toen twee. Had ik alles, had ik ze in groepen van vier verdeeld. En ik heb ze uh, ieder een paar hoofdstukken gegeven van de examenstof. En ik heb gezegd, ik wil dat jullie met elkaar uh, meerkeuzevragen maken over die hoofdstukken. En dan mag je geen gebruik maken van de bestaande meerkeuzevragen uit LearnBeat. En daar, um, daar heb ik de quizzen op gebaseerd. Oftewel, ik heb me laten inspireren. Ik moest gewoon in, in, in twee weken tijd, moest ik gewoon uh, als een malle, dit doen. Want we hadden nog maar net Mentimeter ontdekt... Dus uh, ik heb daar heel veel steun aan gehad. Uh, dat is misschien een idee voor jullie. Um, nou, Dan ga je naar de volgende dia en dan zeg ik, uh, nou, schrijf het op. Dus ik, ik gebruik heel veel, uh, niet alleen maar vragen, maar ook andere soorten dia's. Nou, dat je je naam in moet voeren zodra er om gevraagd wordt. En als je eigenlijk de eerste vraag begint. Uh, eigenlijk op dit moment wordt je naam gevraagd. Nou, nou, en dan gaan ze als een gek gaan ze op het hartje drukken. Dan krijg je heel veel liefde toege, ja, toegestuurd. Nou denk ik, oh, ik zoek weer dat pijltje, maar dat moet je niet doen. Er staat start, enter to countdown. Dus nu moet ik op enter drukken voor de eerste vraag. Deze vraag is nog snel om meer punten te krijgen. En als iedereen heeft, uh, het heeft ingetoetst, dan stopt hij ook. Dat is ook prettig. Nou, hartstikke goed. En soms ga ik dan uh, nog even uitleggen. Kijk, nu dus. Ik heb dus na elke vraag bijna een uitleg. Dan zeg ik, kijk, dit zijn deuvels. Maar dan zeg ik, jongens, wie weet waar nog van die rare ribbels in zitten? Nou, dan krijg je allerlei reacties. Ik doe dit gewoon in de klas en toen het allemaal online was, moest ik het online doen. En ik zeg, dit is een vellingkantje aan. Waar is dat nou goed voor, al dat werk? Want tijd is geld, dus we gaan niet zomaar zo'n zoekertje maken. Nou, dan heb ik het al verklapt. Nou, zo klets ik er een beetje omheen en doorheen. Nou moet ik weer op. Drukken. En hier heb je geen. Oh, kijk. Ah. Dus ik moet van tevoren nog even doorkijken waar het ook weer allemaal over ging. Er zijn hier twee al goede antwoorden en dat is wel jammer. Dat kan je bij Mentimeter niet instellen. Of je kan het wel instellen... Maar je, je kan als deelnemer maar op één antwoord klikken. Ja, dus dat is uh... ja. Nou, zo kan ik nog een hele tijd doorgaan. Ik, misschien is het handiger nu. Ja. Of dan zou je een, uh, in plaats van een quizvraag denk ik een pollvraag uh, moeten doen, misschien. Ja, die heb ik ook. Al... Ja, ja, dat je wel meer antwoorden. Heel tussen, maar jullie hebben wel eens meegedaan met een poll, dus ik dacht ik zou deze nemen. Ik doe bijvoorbeeld ook heel vaak van, wat weet je van multiplex? En dan mag, mag iedereen van alles opschrijven. Dat mag zo en zo. En dan je kan er soms tien minuten of wel een kwartier over kletsen met de klas. Alleen maar over multiplex. Nou, alleen van wat ze allemaal zeggen. Ja. Wat ik het mooie in die Menti vind, is dat je ook zo'n zo zo woordwerp kan creëren. Met wat ze ja. eens uh, Dat doe ik ja, dan dat, van, wat weet je nog van deze lijst En dan, dan laat ik ze gewoon lekker tikken ja. en dan uh, gaan. ja Zal ik gewoon even laten zien hoe je ze maakt, die vragen? dan ga ik nu naar exit. En Cora, mag ik wat vragen? Ja. Want er staat zo'n hartje in beeld. Ja. En daar dat kan ik... je dan altijd op klikken en dan ja. krijg je hartjes. En uh, dat doe ik dan natuurlijk ook, want dat is echt wat mij. Een... Alle meiden <laughs> doen dat als een gek. Dan dat krijg je, je dus in beeld, komen er komen allemaal hartjes. Uh... Waar doen die studenten dat? Ja, heel veel. Ook als het alleen maar jongens zijn. Oh, je kan ook andere. Ja, wat schattig, wat zoet heel zoet. en dat komt volgens mij omdat het anoniem is. Dus ja. ze zien niet dat jij het hebt gedaan en ze vinden het zelf ook leuk als ze allemaal hartjes. Uh, en soms ja, is het vervelend. Je, He? Ik wil zeggen wat Arjen zei. Volgens mij kan je ook bijvoorbeeld een smiley doen of je kan het ook uitzetten. Maar dat is natuurlijk een beetje saai. Maar je kan volgens mij ook een smiley doen. Ik kan smileys doen. Ja, ik kan gisteren achter. Wacht even. Moet ik dat als docent kan ik dat doen? Ja. Oh, nou ik vind die hartjes geweldig hoor. Ja. Maar goed, kijk, wat ik nu zie, wat je hier rechts ziet, hè? als je een quiz hebt afgenomen, kan je twee dingen doen. Je kan zeggen, ik ga hem downloaden, de resultaten. En dan kan je kiezen voor een uh, pdf of voor een excel. Ja, en als je hem downloadt, dan krijg je gewoon een heel groot excel met het overzicht van welke naam, welke antwoord heeft gegeven. pdf is wat, uh, die, die excel kan je natuurlijk bewerken. En PDF is wel wat overzichtelijker, maar dat moet je dan zelf eventjes ontdekken. Nou, inmiddels uh, heb ik hem gedownload en ik zeg nu, want volgens mij kom je na het downloaden gewoon weer in dit scherm. En nu zeg ik: ik ga hem resetten. Dan vraagt hij: wil je dat alleen voor deze of voor allemaal? En voor allemaal reset. Dus dan kan je hem weer opnieuw afnemen. Daar kijk, als je nu naar beneden scrollt, dus daar kan je de reacties zien. De ja, nee, Wat Bedoel je die? Nee. Oh zo, ja. Hier zie je nu dus ook de duimpjes, hartjes, vraagtekens, duimpjes oh. naar beneden. Ik ga dus allemaal uitzetten, oh, al uit ja. Oh wat leuk. Oké, okay. oh, dat kunnen ze dus ook doen. Ja, als je hem aanzet dan, oh. dus, uh, dan kunnen ze dus ook oh, een dat duimpje doen. Of ze kunnen een vraagteken doen wat als ze dus niet vind ik niet snappen. Ja. Dan kunnen ze dus een vraagteken doen als ze hem niet snappen. En wat is die laatste? Ja, dat weet ik eigenlijk ook. Oh, ook leuk. Ook leuk, poesje. Ik zou de duim naar beneden zou ik niet accepteren hoor. Nee. Moet je mijn poel roepen. <laughs> ik, ga, ik ben altijd wel voor experiment. Op het moment dat ik, uh, ik ga het gewoon allemaal proberen en als ik er dan last van krijg, dan uh, hop, gaat het eruit. Ja. Hey, maar, um, nou, hier zie je dus alle vragen die in de quiz zitten. En je ziet hier ook dat ik uh, veel uh, plaatjes in heb zitten. Um, want ik, ja, dat is omdat ik ze dan nog eens even goed kan bespreken, al die antwoorden. Um, en hoe maak je het nou? Nou, als je bijvoorbeeld, als ik hier een vraag bij wil maken, dan ga ik even helemaal onderen. Oh ja. De letterboard. Um, maar ik ga het eerst even laten zien. Ik ga. Op de vraag staan waarna ik een dia wil maken, dan doe ik add slide. Dan komt er een lege. Dan heb ik hier keuze rechts uit. Wil je een quiz doen? Dat is deze. Die gebruik ik dus het allermeest. Maar je kan ook zeggen, zoals jullie weten, ik wil een uh, wordcloud. Of ik wil een ranking. Of ik wil een uh, multiple choice vraag, waarbij het wedstrijd element helemaal niet belangrijk is. Of ik wil dat dus ze gewoon een, een verhaaltjes kunnen geven. Dus open einde. QA weet ik eigenlijk niet. Ja, oké. Okay. Nou, die moet ik nog eens uitproberen. En vervolgens kan je er namelijk ook gewoon een afbeelding op zetten. Nou, als je dat doet, dan um, kan je daar een titel aan geven aan die afbeelding. Uh, je kan ook zeggen hij komt in het midden of hij komt als achtergrond. Om hem te krijgen moet je hierop drukken. en de eerste keer, uh, het, zeg maar het bestand waar je het meest naartoe gaat, nou, nou kom ik bij het bestand met allemaal plaatjes. Uh, als, je de, als je alles bij elkaar zet in één map, dan gaat hij daar steeds naartoe. De eerste keer moet je daar nog even zelf naartoe. Nou zo. Um, ja, en als ik er dan een vraag van maak, het leuke is als je iets gemaakt hebt, kan je het ook weer wijzigen. Je kan namelijk op type klikken. En dan kan je er alsnog een quizvraag van maken. Uh, en dan krijg je uh, de naam. Kijk, hij houdt nu dezelfde naam. Dan ga je naar uh, de antwoorden. Dan kan je zoveel antwoorden als jij wil. Nog eentje. En je kan hier ook zeggen uh, afbeelding toevoegen. Hier kan je de tijd in toetsen. En hier kan je zeggen hoe sneller uh, je antwoord, hoe meer punten. Die zet ik dus meestal uit, maar niet altijd. En het letterbord, dat is het scorebord. Dat geeft hij altijd uit zichzelf aan. Maar deze niet, dan voeg ik hem toe. Kijk, daar staat hij. Ik doe zelf vaak groepjes en uh, groepjes vragen over ongeveer hetzelfde onderwerp. En ik wil niet de hele tijd de scoren, want het leidt zo af. Want de klas wordt er best onrustig van. Dus ik doe een groepje en dan doe ik de, het scorebord erachteraan. En ik eindig, dat is wel het goede van die scoreborden... Dat hij constant uh, uh, bijhoudt. Eerst doet hij het scorebord van het groepje. Van de vragen die je gehad hebt zonder scorebord. En op, maar hij houdt ook bij wie er eigenlijk bovenaan staat. En ik maak er met die examentraining maak gewoon... Uh, ik hou van elke les bij wie de winnaar is. En op het eind doen we altijd een prijsuitreikendje. Dan koop ik een zak chocotof en die... Uh, Bepak ik leuk in bekertjes met versiering. En dan hebben we nummer 1, nummer 2 en nummer 3. En dat, nou, dat is wel leuk. Daar hebben we hebben altijd even lol over. Er is een vraag. Ja, ik zag hem niet. Marij, ben jij dat? Ik vroeg me af of je ook een bestaande PowerPoint kan in, uh, invoeren hier in Menti. Ja, dat kan met import. Maar ik heb het nog niet geprobeerd, moet ik eerlijk zeggen. Oké. Okay. Ja, dat. Uh... Ik heb het wel, namelijk ja, al die elementen is Het kan als je op import klikt, kan je in één keer een hele PDF uh, erin zetten. Wat dan, wel, wat dan wel is, is dat um, hij maakt er dan een afbeelding van. Dus je kan dan niet meer in je PowerPoint iets veranderen. Dus je moet zorgen dat je in, je in PowerPoint het helemaal perfect hebt zoals je het wilt. Dan kan je het erin zetten en dan wordt het als een afbeelding in Menti. Um, net, als, net als bij NearPod en Kahoot eigenlijk ook. Ja, yeah, precies. Ja. Yeah. Dus je ja. moet als ja. dat je slides gewoon helemaal goed zijn. Dan kan je ze er gewoon inzetten En dan, um, ja, afbeeldingsslides. kan je er volgens mij nog misschien een paar dingen bij doen. Of een stukje tekst of zo geloof ik. En je kan natuurlijk dan de vragen, vraag invoegen. Ja. Ja, top. Allright. Hij neemt inderdaad een hoop tijd in beslag. <laughs> ja, als je een grote presentatie hebt, dan duurt het even. Inderdaad met zo'n afbeeldingen. Ja, en je kan ook heel, oh god, nou gaat hij maar door. Maar je kan ook een, uh, je kan hem ook. Als je teruggaat naar um, My Presentations. Actieven laten. Dan kan je ook hier kan je hem delen. Nee, uh, ja, dat is ja, niet je hier. Moet, je moet op de presentatie zelf staan. Op de presentatie zelf. Nou ja, je kan hem dus delen met collega's en dan moet je gewoon uh, even kijken. Ik doe weer even deze. Uh, deze. Ja, even kijken of hier is. Ja, hier kan ik hem share. share. En Dat is ontzettend fijn. Dan kan je gewoon op allerlei, alle manieren die je wil. Je kan de, de link downloaden en dan een mail sturen. Of hem in de app doen als je je app op de laptop hebt. Dat is heel fijn. Dus dan hoeven ze niet eens hetzelfde account te hebben. Dan kan je met iedereen delen. Ik heb nog verschil. dus ik kan een presentation sharing, Ja, je moet wel deze aanklikken. Want als je dit doet, kunnen ze alleen hem doen, maar niet uh, zelf afnemen. Dus je moet presentation sharing aanklikken. De Collaborator is zeg maar dat Samenwerk. je. Ja, samenwerken. Dus dat je mensen kan uitnodigen. Die dus ook dingen kunnen veranderen in je presentatie. Als je dit met studenten deelt, krijgen zij een code dat ze vragen kunnen beantwoorden. En bij deze zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen: nou, ik nodig Arjen uit. En dan kan hij bijvoorbeeld vragen toevoegen of ook slides um, erin zetten. Dan heb je echt dat je samen het kan maken. Maar ik zou zelfs nog niet vertrouwen, hoor. Hè? Nog niet? Oh, maar wacht, ik snap het. Dus als ik zeg presentation sharing, dan kan die hem toch ook veranderen, maar dan krijg ik dat niet mee. Ah, maar dat is best wel heftig, want... Oh, ja, want ik, ik merk, als ik binnen mijn account een presentatie verander, dan gaat dat mee met degene die hem bij een persoonlijke account hebben gezet, behalve als ze de naam veranderen. Dus ik heb het een paar keer meegemaakt dat ik dacht, ja, maar wat jij nu aan het doen bent, dat wil ik niet. Want ik, ik wil graag de oude versie die ik ooit eerst heb gemaakt uh, in ere houden, om een aantal redenen. Maar dan moet ik de naam veranderen, inderdaad. Ja, of je moet dan uh, je eigen kopie opslaan. Dus je kan dan, als je bijvoorbeeld op de drie puntjes gaat staan achter een presentatie, heb je ook een optie, uh, ja, kopieerde kopie, denk ik. Ja, duplicate. Uh, ja, precies. Daarna... Dan kan je hem renemen. Ja. Dat is ja, zo anders. moet je doen. Ja, heel tof. Ik kijk even naar de tijd, want uh, Marije en ik moeten door naar een volgende gesprek. Zijn er nog uh, vragen? Ik vond het echt uh, super tof, Marije en Cora. Echt super mooi hoe jullie erover kunnen vertellen. En ook dat je dus heel goed kunt zien wat de verschillen zijn. En dus ook daar dan uh, keuzes op kan maken. Dus ik zit ook te denken, hé, hey, misschien kunnen we deze ook breder delen. Ik vond het echt uh, super tof.